Welk gedrag neem je eigenlijk waar bij sporters die zich goed weten aan te passen aan de situatie? Heel rustig. Ja? Een atleet die zich kan aanpassen aan een situatie, die heeft denk ik al heel duidelijk de verwachting van wat er in deze wedstrijd gaat gebeuren. Of wat kan ik dit weekend verwachten? En dat kan op de ijskwaliteit zijn. Is het iets wat ik zou kunnen controleren? Nou, je begrijpt... Wij zitten, niet op die, we zitten als, als coaches en atleten niet op die samboni, dus wij, wij bepalen de ijs. We draaien niet aan de knop hoe koud dat ijs is. We bepalen niet hoeveel mensen er in dat stadion zitten. Het enige waar wij op dat moment mee bezig kunnen zijn, is wat kan ik doen ten opzichte van mijn tegenstanders. Wat kan ik vertellen aan mijn uh, uh, uh, pitstopmannen, hè, mijn mechanics, om te veranderen aan mijn materiaal. Hoe specifiek kan ik dat noemen, wat ik denk te gaan ont uh, uh, uh, tegenkomen in de volgende wedstrijd. En die zijn heel rustig, die zijn heel zakelijk. Dit is wat ik nodig heb, dit is wat ik nodig heb... dit is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Jeroen, hoe sta jij daarin? Nou, dan bespreken we dat samen... en dat is vaak in 20, 30 seconden gedaan. Ja? Die 30, 40 seconden die ze iets meer tijd nodig hebben met een mechanic... die gaat dan zijn vijf minuten werk doen... en uh, die vrouw man die stapt het ijs op en die heeft daar vertrouwen in. Ja. Uh, hoe merk je dat dus eigenlijk? Dus eigenlijk hoe, hoe rustig iemand naar een wedstrijd toe gaat. Nou, des te de kans groter is op een goede prestatie op het ijs? Ja, ja. op het moment dat ze dat ijs opstappen... Hè, op het moment dat ze daadwerkelijk die octagon instappen... Die, hè, het zijn allemaal gladiatoren die dat ijs ingaan... en die, ze kijken rond, ze kijken mij, ze doen een keer een knipogen, het is allemaal rustig, dan, dan merk je dat ze uh, klaar zijn voor deze wedstrijd. Je hebt ook atleten die opstappen en die... jeetje mine, tegen wie zit ik eigenlijk? Oh, ik ken hem niet. Oh man, het ijs voelt helemaal niet zoals ik het zou willen hebben. Ja. Dan zie je een... een, een ja. Een soort paniek. Hè? En dan, en ja precies, dan wordt het wat gestrest natuurlijk. Want er zijn een aantal dingen die zij niet heel duidelijk hebben uitgesproken... ...vooraf aan die wedstrijd. Er zijn een aantal zaken, hè? dat noem ik dan... ...er is misschien wel een wereld, of er zijn twee werelden... ...waar ze nog niet in zijn geweest. Of ze hebben wel een kijkje genomen... ...maar eigenlijk niet ervaren hebben wat die nieuwe wereld is. En die nieuwe wereld kan zijn dat het supersnel ijs is in Salt Lake City. Of in Calgary waar wij dan rijden. Of op een andere baan waar het ijs anders is dan waar wij trainen. Of juist, nou ja, jezus, wat is dit voor een baggerijs, daar kom je gewoon niet doorheen. En ben je wat zwaarder, dan zak je erin weg en dan weet je dat je op een andere manier moet gaan rijden, met een hogere frequentie moet gaan rijden, er zit geen druk in dat ijs. Nou, kan je dat dan plaatsgeven voor afgaande aan die wedstrijd? Hè? En we rijden er 10, 12 op een, op, op een weekend en dat betekent elke keer dat je je moet aanpassen. Nou, dat zie je direct terug, wat je zegt, hè? stress, rondkijken.